Jij zei net, uh, toen jullie die e-divisie die, die, die e e ja, wonnen, dan win je 25.000 euro. Er komt een vraag binnen van uh, Crystal1337. Hoeveel verdien je in e-sport? Want inderdaad, dat bedrag wat je net noemde was niet verkeerd. Nee, dat niet. Uh, ja, het ligt er heel erg aan hoe erg goed je bent, zeg maar. Als je echt bij de top, top van de wereld hoort, dan kan je er echt uh, meer dan prima van leven, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar als je, ja, daaronder zit en je moet het echt hebben van je prijzengeld, dan is er echt uh, ja, bijna niks in te verdienen. Um, dus bijna iedereen die professional is, die houdt er gewoon een studie op naast en die doet werkzaamheden erbij ofzo. Okay. Um, en voor een Nederland uh, verschilt het ook, want een, even denken, PSV, uh, Ajax, Feyenoord, ja, dat zijn de grotere clubs, dus die kunnen mensen echt fulltime in dienst nemen, twee mm -hmm. e-sporters. Alleen voor de andere clubs is dat bijna niet te doen. En ja, die nemen jongens aan. En ja, die spelen dan de i divisie voor hun. Maar die jongens studeren gewoon daarnaast. En ja, die hebben andere werkzaamheden erbij. Dus eigenlijk als je alleen bij de top top hoort, dan kan je er gewoon van leven zonder dat je er werk naast hoeft te hebben. En moet ik dan denken: kun je er dan ruim van nemen? Koop je dan ergens een villa? Of is dat dan gewoon. Nee, nee. Dat is in Nederland, zeg maar. Nederland is dat niet realistisch. Of je moet echt bij de laten we zeggen, de top van de wereld horen en je mm -hmm. moet echt met al jaren meegaan dat je qua prijsgeld heel veel kan opbouwen. In Nederland hebben we nu één jongen, uh, Levi die Weert, die is 16 mm -hmm. en die heeft, uh, ja, ik weet niet hoeveel die verdient of niet, alleen die, uh, ja, die maakt er echt kans om gewoon uh, heel veel geld te gaan verdienen. Met ja. FIFA? Ja, met FIFA qua prijsgeld, omdat hij gewoon zo goed is. Mm -hmm. En we hebben vorige jaar één jongen gehad, uh, Levi Frederik van Ajax. Mm -hmm. Die won het grootste nooit eigenlijk van wat we toen hebben gehad het hele jaar en die, uh, die won toen een ton. Oh, echt? Ja. Jezus, wat veel. Die wonen, Met ja. een e-divisie. Uh, uh, nee, dat was een Europese nooit, dus waarbij okay. de 64 beste van Europa over het hele jaar gezien bij elkaar kwamen. Okay. En uh, ja, hij hoorde dus daarbij bij de Best 64. Alleen dat hij die zou winnen, had hij zelf en eigenlijk niemand verwacht. Oh. Maar hij is nu wel een ton rijker, ja. ja, inderdaad, dat is dus wel best leuk. Ja, dat is heel, uh, heel fijn meegenomen.